Ik doe dus onderzoek naar de Tafel van de Heilige Geest in Oostenrijk op basis van het Catullarium. Daar doe ik codicologisch en paleografisch onderzoek naar. En de Tafel van de Heilige Geest die, uh, was verbonden aan de Parochie van Oostenrijk en ze regelden daar de armenzorg. En daarvoor gaven zij roggen, dus uh, aan de armen. En deze roggen vergaderden zij door middel van uh, testamenten, erfzijnen en pachten. En um, die overeenkomsten werden vastgelegd op charters, een soort contracten. En in het cartularium, het boek wat hier ligt, daar werden deze charters in overgeschreven, zodat men een overzicht had van het eigen bezit en um, de inkomsten die men in een jaar kon vergaren. En cartularium, dat is een specifiek type uh, boek of handschrift in dit geval, en die zijn in Frankrijk in opkomst gekomen aan het einde van de 11e eeuw, uh, toen uh, kloosters hun, hun eigen bezit uh, wilde inventariseren. En daarvoor gingen ze dus die charterverzameling, hier ligt er eentje, kon, die contracten gingen ze in een boek, een codex kopiëren, om zo meer overzicht te hebben. Maar een cartularium kon ook een andere functie hebben, en dat is uh, een, een commemoratieve functie. Dus uh, schenkers aan, uh, aan de kloosters, die werden hierin vastgelegd. En zo kreeg het een soort gedenkboek waarin de namen van de schenkers uh, voor in de eeuwigheid bewaard blijven. Het cartellarium zelf uh, stamt uit de 16e eeuw, waarschijnlijk begin 16e eeuw, dat is een van mijn onderzoeksvragen, daar ga ik zo meer over vertellen. Codicologisch onderzoek richt zich in eerste instantie op het, het boek als fysiek object. En uh, dus, het begin van mijn onderzoek naar dit cartellarium ben ik gaan kijken van hoe is dit boek nou opgebouwd, um, welke keuzes zijn er gemaakt om men het materiële boek ging creëren. Als we hem openstaan, dan komen we op de eerste pagina. En dan uh, zien we meteen dat er hier teksten staan. Dit is oud perkament. Dit is, dit is een oud boek geweest dat men uh, aan stukken heeft uh, gesneden. En gebruikt heeft ter versteviging van de uh, omslag van het, uh, van het cartularium. De omslag is van perkament, niet het meest stevige. Dus meer perkament, meer stevigheid, zo dachten ze. Uh, de tekst is in het Latijn en ik heb op basis van, het is geschreven in textualis en het is waarschijnlijk een 15e eeuwse tekst geweest, maar ik heb helaas de tekst zelf nog niet kunnen achterhalen. Kijken we naar de eerste pagina. Deze is van papier. Ik weet niet of het in het licht goed te zien is, maar er is een uh, watermerk aanwezig in het papier. En ik heb de watermerken door de database gehaald. En een van de watermerken die in het cartularium voortkomt, die is gedateerd in Nijmegen 1528. Dus een deel van de papieren omslag komt ongeveer uit het eerste kwart van de 16e eeuw. Een codex is opgebouwd uit verschillende katernen. Een katern is een, uh, bestaat uit dubbelbladen. Dus je hebt... Uh, een stuk perkament, dat wordt dubbel gevouwen, en dat wordt in elkaar gevouwen tot een katern. Uh, en de meeste katernen bestaan uit vier pagina's. Die zijn hieronder ook, ook uit vier dubbelbladen. Die zijn hieronder genummerd. Hier heb je één. En dat loopt door tot en met vier. En dan zit je in het midden van het katern. Je ziet hier ook het naaigaren. Je ziet hier ook, als ik hier mijn vinger onderleg, dat dit één perkament pagina is. Dus, dit is één blad, en zo zijn al die bladen in elkaar geschoven en gevormd tot elkaar een kater. Aan elkaar vastgemaakt met een, uh, middels een strengel, heet die verbinding. En aan de achterkant zijn deze strengels weer aan elkaar bevestigd, ook verstevigd door middel van oud perkament. Op sommige stukken kun je nog de rubricatie zien, de rode uh, aanzet in, en, uh, van de letters. En zo is het boek bijeengebonden. Dus dat is het uh, materiaal van het cartularium. Uh, de pagina's die zijn op een bepaalde manier ingedeeld. Het, uh, de pagina's zijn ongeveer 21 cm breed en ongeveer 30 cm hoog. En de tekstspiegel, dus het uh, gedeelte waarin de tekst geschreven is, is telkens ongeveer 14 bij 21 cm. En dat is aangegeven door middel van een rode lijn. Deze lijnen zijn gezet door middels uh, prikgaatjes, die zijn hieronder ingeprikt. Hier kun je er eentje zien. Daar hebben ze een touwtje door getrokken en aan de hand van het touwtje hebben ze een lijn getrokken. Je kan ook zien dat dat niet heel secuur is gegaan. En uh, daaraan kun je ook weer zien dat dit een boek was voornamelijk voor intern gebruik. In een boek dat voor een, uh, voor, voor een vorst of iets dergelijks was, dan werd er echt wel secuurder gedaan. Maar hier schreven ze ernaast en daaronder, zolang het maar paste. Met mijn handenzoek heb ik, onderzoek heb ik een bepaalde hypothese gemaakt over hoe deze handen zich uh, verhouden in de tijd in het handschrift en dat kun je zien aan de hand van dit gedeelte dan kun je het leven van van het boek als het ware kun je hier aflezen want je hebt hier hand A die uh, dat samen met hand B de vroegste is hier heb je hand C die uh, daarna komt omstreeks 1525, gok ik nu zo hier heb je hand D die komt weer later omstreeks 1580 en hier hand E die daarnaast komt en die waarschijnlijk begin 17e eeuw is en uh, mijn hypothese is dus dat het verloop zo is en dat het boek na hand C, die de foliëring heeft gedaan en hierachter een katern heeft gedaan waarin een samenvatting van het hele boek zit. En op basis van het papier dat uh, Nijmegen 1528 is, dus dat het toen pas echt een boek is geworden en dat er toen mee verder is ge uh, gewerkt. Want hand E die is ook verantwoordelijk voor de flaptekst. En om deze hypothese te staven ben ik nu aan het zoeken naar uh, andere specimenen van de handen in dit cartilarium, Zodat ik de datering strakker kan krijgen en daar dus meer over kan zeggen. En ik heb hand A in ieder geval al in één instantie teruggevonden in een charter uit 1513. Waarin ik dus, waarop ik dus kan, uh, kan concluderen dat hand A in ieder geval in 1513 aan het werk was. Dat is een vaststaand feit.